Absorp, absorp. Ja. Absorb! Ja. Ik heb hem gedropt. Yo beste kijkers van Vloedje, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan jullie zien hoe Vloedje een trash in zijn kont boort. Als je deze video leuk vindt, vergeet dan <laughs> zeker niet om eventjes de video te liken. Kunnen we de 30 likes uit deze video halen. Vergeet ook niet om eventjes te abonneren op het kanaal. En ja, dan zien we jullie bij de volgende video. Ik ben net gekikt van de server. Ik doe niks, en kort rando gekickt. Uh... Hoe kan dat ik niet zo goed kan? doen? Hij spul, hij spul, hij spul. Oh, mijn god, Alex, zag ik je dat? Ik ben zo goed, ik ben zo goed. Ik jump erop en toen deed hij hem net open. Ja, <laughs> ik ben, heen heen ben, heen ben heen. zo goed. Oké, okay, Jessie, laat me alsjeblieft uit. Ik, ik laat je eruit, ik laat je eruit. Oh, my god, hey, ik ga je niet fighten. Ik ga hey, Ik ga je killen, Oscar. Ik kill Oscar. Ik kill Oscar. Shop, shop, streng, streng, streng. Doe streng. Ja. Boy, ik ga je hier niet mee mengen. Hij rookt u, hij rook u. Oh mijn right? okay. nee, okay. okay. <laughs> oh god. Yo. Nee, nee, nee, kill me niet, kill me niet, ik doe hier niks. Andreas, okay, okay. Andreas. Hij gaat twee hoog maken, hij gaat twee hoog maken. Andreas, <laughs> kill <laughs> roken. Nee, nee, <laughs> oh. ik zit te slaan, ik wil nepel. <laughs> ik ga even helpen. Is hey, shoot, alles hey. goed. Hey. Ik ben echt koude goed. Ik zweer het. Huh? <laughs> <laughs> Andreas, hey. hij maakt een twee hoog ding, Hij doet vet vetgeet ook, bij. hij breidt <laughs> het ietsje uit. Ik bro Yo! Na een tijdje ging te goed, oftewel shirt sure, dood, en ik wou zo graag in de base blijven dat deze guy mij altijd fucking trash en altijd zo biggy doe. En ik wou me gewoon zo graag killen. Bart, ja. niet weggaan. Ja. En let op alsjeblieft, hij, komt, Bart, de Barts. Hij komt, hij komt, hij komt. In eerste instantie krijg ik niks geholpen, en ten tweede, ik vraag 80.000 keer: Yo, uh, absorb, niet gegeven. Up. iemand, ja. iemand absorb. Ja. Robots, oh wat? Je moet strengt uh, callen. Moet ja, maar ja. die guy is alleen poesie aan het spelen dus. Ja, Alex, maar ja, er wordt amper gevarmd dat tot... mensen hebben geen zin om te farmen. Ik wil gewoon farmen. Oh, kut, ik heb regen nodig. Ja, ik ben er morgen niet, dan moet werken. En Niemand geeft regen. Ja, ik ben. Ja, dit is echt door Andres. Je vraagt 80 keer en niemand te letten. Ja, maar, maar als je, als je stil... stilstaat, dan, dan word je. Dan krijg je. Hier Alex, als je zo heel lang stilstaat. Yo, ik heb nu strengt nodig. En je hoort, ik strength. heb nu strengt speed 2. Speed 2. Absorb. Ja. Absorb. Ja. Absorb. Ik heb hem gedropt. Dank je. Heb je mijn gaps? Hoeveel gaps S heb je? Stake gaps. Hier ligt zoveel ja, gear. Ik ben, ik ben gedropt met een halve stick gaps. Ik merk hem. Hier ligt zoveel gear. Oké, okay, oh, je wat? gaat me pushen als ik je 10 caps geef. Oh, of oh, what rebound what? komt opnieuw. Met, ik heb stick gaps. Wat? Kou iets. Ik kan gewoon geven. Ik doe als eerst. Oh, wat ik al geen strength. André is kou. Strength. Speed, Speed strength, 2. Strength. Absorb. Absorb. Absorb gooi streng nog een streng ah uh, nee, oh, nee nee nee maar. nee nee, nee. Doe, nee, doe, nee ik doe wel. ik doe dan anders dan aan. rok u rok hij probeert deze grote ruimte in te blokken ja ik ben tegen hem aan het zeggen hij heeft vier bars bovenstaan en een stacking hebt dat heb je niet maar luistert niet Stel ik zit trapped, ga ik mezelf ook lekker in blokken. maar is schaal maar hij fight me niet eens hij slaat me gewoon met een paar blokjes. oké strengt strengt speed ik moet gewoon alles geven. nog een streng, gewoon nog een keer streng. Ja. Nice. Ik stik hem zo goed, jongen. Ja, hij is beneden, hij is beneden, hij is beneden. Go, go, go, go, go. go, go hij is beneden. Nee, ga, ga, ga. An anders is het in Ga, alsjeblieft. Boy, boy, boy. Nou moet komen. wel mee. Ja, ik cool. sla is ook gewoon. Slai roken gewoon sla naar de hem Oké, okay, ik heb regional speed. Absorb. Oké. Okay. Strength. naar short -term. Strength. Oh, ik heb nu nog streng naar de strengste uitgewerkt. Afzorg je even? Streng, streng. Wat? Kom. maar hey, man. Ik zou het zo kunnen, kunnen pakken als ik wil. Oh, dan moet je Oh, Yo, yo. vlootje game. <laughs> what the fuck? <laughs> Deur. Jump, jump it, jump it, jump it. Come on, boys. <laughs> oh my god, boys. Boys, Minecraft gamers. En <laughs> nu, en <laughs> nu. Oscar? Eens. Oh. Evo. <laughs> ik ben heel blij dat ik die guy uiteindelijk heb kunnen killen, drie keer zelf. Die guy geeft mij het ene moment enorm veel spullen en het andere moment schilt hij mij uit. Ik snap echt niet um, waarom dat hij mij zo hard haalt, maar ja, hij zal waarschijnlijk wel zijn redenen hebben. Ik laat nu nog wel even een clip zien dat hij mij killde in zijn base. Het is een redelijk oude clip, maar ik denk toch wel dat het ver is als ik laat zien dat ik hem zo vaak kill, dat uh, ik laat zien dat hij mij een keer killde. Vraag, Goed gedaan. Alex, proef jij eens, op Alex. Top, dank je. Shit, ik was Hoe spring ik erop? Hoe kom ik erop? Pearlen. Ja, je ja, moet ook ding gaan als je. Zo, het stil blijven staan. Ja. Oh, wat ik drop gewoon met al mijn aerosprong. Ik ga van achter, maar ik weet niet wat ik kan. Stil, stil Ver, niet. ik Laat Nee, ik Pearl gewoon op ons heen. Kou iets, iets, boys. Ik kan poppen. Als je ja, ga je inblokken. Oh. <laughs> Doe maar strength wanneer je wil of zo. Oké, okay, regen, uh, strength heb je. Speed, alles heb je. Jongens. Ik kom nou ook. Jij moet die poppen, je moet hem poppen Nee, got this We zijn aan de regen, als jullie er nu een kicken, Victor moet ook komen man Ja, ik kom eraan hoor. ik moet nog uithakken als ik heb geen... Die valt is. Ik kom bij jou, bloed. <lacht> hij gaat kikken, hij gaat kikken, hij gaat kikken Alex heeft streng gepopt, Alex heeft streng gepopt <lacht> je, je dropt hem, je dropt hem, je dropt hem, hem. Regen, regen, regen nu Take door ja? Ik kan niet, ik kan niet, ik kan Doop, ik ik heb, niet Ik heb, ik heb er wat voor Nee, weg Hij slaat domme regen 3 in ben gedropt? Hij staat door mijn regen 3 heen Oh, Joost uh, Oscar Ja, hij is gekild door Oscar, ja, ja Ik kan, ik kan nu weer. health boost I en ik je zo bad! FUCK! Ik kan over 20 seconden, kan ik strengt, ze gaan met je inrennen Joost. No, nope, ik kan ook niet, ik kan strengt over 1 uh, seconde, maar ik wil het liefst met regen erbij rekenen. Ja, dat wordt er dus alles je heen wel. Wat, Wat helpt niet ofzo? Ik kan over 4 seconden regen en dan geef je strengt erbij, ja? Heel. Jongens, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Hopelijk vond jullie de rage niet te erg. Maar uh, ja, ik was echt heel boos. Ik wist niet dat ze regen 3 eruit kon slaan. Dus ik dacht dat het ook wel goed was. Maar blijkbaar niet. In ieder geval jongens, uh, laat zeker van like achter. Abonneer als je het niet hebt gedaan. En ja, uh, yeah. wat je trashalker gedaan, Easy. Get tricked. Fuck you. Riemel. Doei.